Iemand die een bom draagt of heeft en waarschijnlijk die bom wilt plaatsen ergens. Kun je je handen zien? Handen laten zien. Er gaat iemand proberen iemand te vermoorden. Een assassin, is een huurmoordenaar. Dus je gaat iemand proberen om te leggen. En dat gaan wij natuurlijk voorkomen. dikke bmw dat kun je wel zeggen Hilda dat heeft zij heel mooi gezegd want kijk eens naar deze dikke bmw jongens um, van sysgames uh, ja super vet ding ik mag hem gebruiken wil je hem ook gebruiken moet je geloven op zijn of Patreon weet ik veel hoe dat heet uh, bij CIS Games op zijn discord dat kun je die checken um, en voordat we beginnen moet ik wel even iets uh, kwijt want uh, ik heb altijd wel iets te zeiken ja ik weet het maar jullie hebben ook altijd iets te zeiken namelijk uh, als er Soms doe ik dingen en dan zeg ik het zelfs nog. En dan komt het toch in de reacties weer honderd keer voorbij. Um, tot het niet klopt. Zoals deze video, begin ik daar dan meteen mee. Van, hé, hey, we gaan met z'n viertjes dadelijk in deze BMW zitten. Ik weet tot heel het, heel het uh, DSI-AT gebeuren heeft een eigen auto. Dus je rijdt alleen. Dat weet ik. Maar toch gaan wij lekker gewoon met z'n allen en deze dikke bmw zitten en jij gaat gewoon instappen kijk hun stappen we continu uit dat is vreselijk irritant anders gaan we gewoon met zijn met zijn uh, vier met zijn tweetjes verder nu stapt ze tegelijk okay, top. we gaan in ieder geval rijden er reed net een gestolen voertuig voorbij die kunnen we net zo goed even klem zetten natuurlijk maar om het te beginnen uh, Klopt dus tot ik inderdaad, tot we niet met in het echt met z'n viertjes horen te rijden. Uh, normaal rijden is dus alleen. En het klopt ook dat ik een ander uniform aan heb. Later meer daarover. Het klopt ook dat wij natuurlijk geen gestolen voertuig aan de kant zetten. En het klopt ook dat we geloof ik alweer verkeerd rijden. En dat we hier rechts geen gestolen voertuig aantreffen. Ja, helemaal goed. Nou, top. Um, ja, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon van alles wat aannemen. Je probeert iemand gewoon iemand te verkrachten, ja dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, dus die gaan we eens heel snel pakken. Miss Bonko, chill. Um, over mijn uniform, want jullie zagen nee, eigenlijk nee. koninklijke Marge C. erbij staan. Daisy is natuurlijk een heel fijn begrip en je hebt de BSB en het AT en dat soort dingen. Ik weet er helemaal niks van zelf. Uh, wat ik wel weet is dat ik het uniform zelf wel leuk uit zou Het enige verschil is dat ik dan het EJP gebruik en mijn collega's, drie collega's, gebruiken het, um, hoe heet dat gebeuren uh, hoe heet dat uh, het gewone NBC uniform. Goedag mevrouw blijf even staan, ik heb geen zin om oh. uh, in ieder geval. Dus vind zeggen jullie van de volgende keer wil je uh, moet ik ook weer die uh, uniform wat mijn collega's aan hebben. Uh, dan moet jullie maar even laten weten. Zeggen jullie, je moet de volgende keer, of je moet, niks moet, want ik krijg ook altijd, je moet dit, je moet dat, Moe, kan ik de volgende keer beter deze pakken, wat hun hebben, of zeggen jullie toch gewoon het EP menu, wat ik nu gebruik. Um, pakken, nou laat dat maar even weten in de comments. Uh, voor nu draai ik gewoon lekker met deze. En mijn collega's stappen we verder. Uh, verdachte is in zicht en ik ben helemaal klaar met deze twee collega's Op nu gaat het toevallig net goed maar als ze dadelijk weer in en uit stappen dan laat ik ze gewoon staan de gaan verdachte dus klem zetten en meteen aanhouden en uh, ja dat want hij is gevaarlijk en stout want dat mag niet wat hij doet die auto denkt ook waar die dikke BMW hier Alweer staat tegen het verkeer aan of tegen verkeer in aangereden. Maar wij mogen dat. We weten welke het is, zo te zien de zwarte. En mijn collega's stappen al uit en we pakken hem met het glok. Uitstappen! Handen omhoog! Hey, uitstappen en handen omhoog. Kom op, geen rare dingen doen. Heel goed pikkie. topie man. Uitstappen, handen omhoog zeg ik. Zitten blijven. Wapens bergen, verdachte. Aangehouden, zit nog iemand in het voertuig, dat hebben mijn collega's natuurlijk al lang gecontroleerd. Ook zij eenmaal aanhouding, verdachte. Dus uh, ga met ons mee. Ah, je zo, je gaat gewoon je smul dicht houden. Ik ga je fouilleren, heb je dingen waar je niet bij mag hebben. Normaal krijgen ze dan zo'n ding op. Hè, zo uh... En vuurwaardpad bij. Het is goed dat we hem gewoon direct hadden klem gezet en geen kans hadden gekregen. Gegeven. We zetten hem in de auto. En we gaan hem. En we gaan gewoon met z'n drieën verder. En één collega blijft er lekker achter. En die doet ook zorgen voor die auto. En de rest zoekt het zich maar uh, uit. Zo, doei. Oh, nou wacht niet nu gaat weer helemaal fout instappen instappen heel goed man oh dit gaat weer helemaal fout en we gaan gewoon lekker met vrijstelling snel naar die politie uh, na dat politiebureau en mijn platte band Dan gaan we daarna het volgende poefje een sclam zetten, aanhouden, neerschieten. Wat je allemaal kunt met het AT. Daisy, onge ongelooflijk. Maar we doen het gewoon allemaal ja. Oh, en hij hangt vast of hij. Um, we dragen de pati patiënt wil ik weer zeggen. De verdachte gewoon over naar een andere collega puur, zodat wij lekker door kunnen. Luister boys, ik heb toch ingesteld dat jullie gewoon lekker blijven staan en zitten als ik dat zeg. Nou, de is natuurlijk niks voor de AT. Ga je het alsjeblieft, Rio 2? Gaan we gaan gewoon eens luisteren, hoort we allemaal op de... Unit 6, Lincoln uh, we hebben een 505 op een Olympic freeway. We ja, hebben een Voordat we daar zijn, is die alweer superverder. Okay, hmm. Hmm. Iemand die een bom draagt of heeft. En waarschijnlijk die bom wilt plaatsen ergens. Dus dan gaan we met Brio 1 naartoe zonder scheren, anders valt het op. Oh. Ik geloof dat deze melding anders in elkaar zit uh, dan dat we nu denken. we gaan geen risico nemen hij heeft een bom vast hoi hoi stoppen ik wil je handen zien handen laten zien of in ieder geval ik zie je handen maar gewoon zo blijven staan geen rare dingen doen zeg van, hey, hoe gaat het meneer, alles goed? Hij zegt, nou, niet zo goed, ik heb een bom namelijk in mijn handen. Wat ga je doen met die bom? Ik heb hem gevonden en ik wil hem graag naar politiebureau brengen. Ja, leg hem vooral daar opeens neer. Dankjewel. Mevrouw vuurlijnen, zeg maar, of boeit u dat allemaal niks? Oké, okay, luister. Ik ga je meenemen naar politiebureau. Ik wil nog steeds geen rare dingen zien. Omdraaien. blijf je maar zitten, anders. Ja, oké. Okay. Voor de zekerheid. Ik snap het verhaal, maar ja, als je denkt van shit, de politie is er, dan kunnen we net zo goed, um, um, dan, dan, dan kan ik, stel de politie komt en jij loopt dan met een vuurwapen en je zegt ik heb deze gevonden ik ga hem nu uh, naar de politie voor brengen terwijl je net iets wilde gaan doen met de vuurwapen. Lekker slim uh, yeah. dan heb je en je vingerafdrukken erop staan en zo en uh, je kunt er ook nog uh, dat mee wegkomen misschien dus ik neem hem gewoon mee alsof hij dus echt die bom heeft gebruikt en er iets mee van plan was het is natuurlijk een beetje onlogisch om te zeggen van je gaat een heel gesprek met hem aan ik deed natuurlijk ptgv alles en ik heb een transportje vraag, ik, ik weet niet waarom. Ik heb hem gefouilleerd en hij had een vuurwapen en nog meer bommen bij zich. Ja vriend, dit uh, valt hem. En een mes, een machete. Zo'n uh, groot steken uh, mes zwaardachtig iets. Het dus valt een beetje op, hè, kameraad. Uh. Hij gaat in die T5 mee. En wij gaan door naar, een mogelijk naar de mogelijke inbraak. Ah daar komt deze. Daar kunnen we gewoon lang over. Uh. Hill. We, prio 1. we gaan gewoon met z'n drietjes verder, want anders blijven ze instappen en uitstappen. Dakloze mensen, nou die vind ik nog ook niet zo interessant om te zeggen. Die gaan we eens met de AT aanvallen of deze. Die is misschien wel Internationale boeven die we hebben, die zijn gespot via de ANPR camera. Dus ze worden gewoon overal gezocht. Laten we het daarop houden. Die gaan wij nu eens even klem zetten. Wanneer eerst kijken of het voertuig aantreffen, een opvallend voertuig zal er wel zijn, waarschijnlijk die blauwe of die zwarte. Zetsel. Oh nee, uh, die. Wanneer we een tijdje observeren, hij wilt hier namelijk naar rechts. Ja, is dit wel een perfect moment om klem te zetten of juist niet want er rijdt heel veel verkeer hier uh, stel er worden schietpartijen of een bom oh, of er ontploftalig iets ja dan weet je ook wel hoe laat het is als er allemaal auto's omheen staan dus we gaan soepeltjes met het verkeer mee rijden en we zoeken een plekje uit om deze auto dadelijk klem te zetten je zou maar zo iemand opeens in je spiegel kijken en wel dit soort dit in je in je spiegel zien achter je rijden drie AT mannen denk je ook van oh shit en als je weet dat je wordt gezocht we gaan hem hier gewoon uitstappen handen omhoog oh, oeh dat schrok ik dacht die ging niet zien maar hij was gek genoeg mis ja ik heb drugs dingen gezien en die heb ik nu ook al we hebben aangehouden, je wordt nog gezocht namelijk. Overal waar je maar kunt kijken wordt hij gezocht. Dus je gaat met ons mee. Of in ieder geval gaan we niemand mee. Want ik heb een pakketje dus aangetroffen en we gaan nu de nul inhouden. En dan gaan we meteen naar de rechtszaal. Of zoiets. Mist. hij nou, wordt schuldig gevonden van gevaarlijk rijden vind ik overdreven Resistent en rest vind ik ook overdreven drugs dealen dat zal wel 18 jaar zijn Yo. en ik heb al het uh, dingen gevonden al de dingen die die weggooiden hebben we ook gevonden dus oftewel 1 dus dat is mooi en dan komen we terug bij onze dikke BMW en het is a a B &B. dat is helemaal mooi Oké joejoe, en wat we? het krijgen. Lincoln Prio 1 Oeh, die is ook leuk We oh. gaan iemand proberen iemand te vermoorden Een assassin is een huurmoordenaar dus je gaat iemand proberen om te leggen en dat gaan wij natuurlijk voorkomen oh wat doe ik nou joh? ik weet denk al waar die staat of niet? nee dat weet ik niet Een andere plek zo te zien hij staat daar boven met een dikke sniper waarschijnlijk. Dat is wat wij gaan doen. Gaan we gaan heel rustig hier subtiel oversteken. Ik weet waar je hier omhoog moet. Nee, dat weet ik trouwens niet. Ik dacht altijd dat het hier was. Zal ook wel hier zijn. En dan gaan we die gasten eens even lekker aanpakken. Hier is een trapje. Neem onze heavy gear mee. Wat is dat dan, zul je afvragen? Geen idee. Deze. We moeten natuurlijk ook rekening mee houden dat als we hem neerknallen dat hij niet meteen van de dag afvalt. We houden ook rekening mee dat er nog iemand op de wacht staat. Of dat er een booby trap ergens ligt. Dat is een val totdat ik bijvoorbeeld tegen een draadje aanloop dat ik dan ontplof zien we allemaal niet. Dan gaan we heel rustig naar boven. Kijken. Links, rechts. ook vrij. Daar staat hij. en gaan eerst zorgen dat we en nog kunnen schuilen. Dat vind ik nu in principe politie. Met je handen zien. nou nee, we gaan geen dekking zoeken. Want vanaf hierachter kunnen we niet schuilen. En het is te ver weg. Hé. Hey, laat vallen. Police! Stop whatever the hell you're doing! Het vallen. -B -B. Don't make me shoot you. vallen die... Oh, hij schiet. Ik weet niet of hij nou op mij gericht schiet. You sorry piece of crap. Met vallen. Hallo. Doe eens meewerken, vriend. Waar ben je nou? Ja, dan moet je maar meewerken, kameraad. maar het was wel echt uh, vijf reten voor mijn uh, uh, skills. Ja ik uh, moet gewoon weer op uh, schietcursus gaan. Uh, ik merk het alweer. Uh, maar in ieder geval meldkamer. Eén verdachte uitgeschakeld dodelijk vuur. Want hij luistert er niet naar me. Je weet toch zelf G. Wij gaan uh, door naar onze dikke BMW wacht. Dikke BMW. Of terug. Ook perfecte melding voor ons. Iemand die wordt gegijzeld. Oh ja, die zag ik niet en die zag ik wel, maar ik kon niks. Of ik ging voor een rem in ieder geval. Hier rechts wordt iemand gegijzeld en dat gaan wij zeer subtiel oplossen, uh, heel professioneel ook. En hoe gaan we dat doen? Geen idee nog. Uh, wat hebben we allemaal inmiddels? We pakken nu een steen. Politie, laat vallen. Nee, laat vallen. Ik ga niet weg. Jij laat het wapen gewoon vallen. Praat eens met me. Hallo. Hallo, luister eens. Luisteren. Laat vallen. Gaan weg. Op je knieën. En liggen. Heel goed. Elke verdachte weging wordt er geschoten in de handen ik ben aangehouden oh. Een transportje voor deze beste mevrouw die oh ja. gaat gewoon niet praten en naar politiebureau en ja veel wapen hebben we uiteraard aangetroffen logisch Goed, ik vind het goed geweest voor vandaag. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het enigszins nog een leuke video vonden. Het was misschien een andere AT, DSI. Alles video die jullie gewend zijn van me. Maar ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat gaat dat zijn? Ik geloof met de brandweer. En niet zo met de brandweer. Maar dat zien we dan. Doei.